Flevoland hechten we veel waarde aan talentontwikkeling. Een van de instrumenten om technisch talent aan ons te binden is het scholingsfonds Maritiem Flevoland. Binnenkort starten we bijvoorbeeld bij VCU op Urk ruim 60 mensen met een technische opleiding. Maar ook vandaag rijken we de 350ste tegoedbon uit aan Jury Post. Gefeliciteerd! Hartstikke bedankt voor de, de scholingsfonds. En voor het bevorderen van de veiligheid en de safety op zee. En dat zijn we ontzaglijk dankbaar.